Het opvragen van je domein kan heel eenvoudig via mijn PEPX door in te loggen, daarna op het kopje domeinen te klikken, je domeinnaam dat je wil verhuizen te selecteren en daarna in de linkerzijbalk op de optie verhuiscode opvragen te klikken. Je ziet nu de code die je nodig hebt om je domein te verhuizen naar een andere provider. Kopieer hem, stuur hem door en je bent klaar.